Nou, ik uh, mocht vandaag uh, in de Universiteit van Tilburg mijn verhaal houden over mijn carrière en vertellen over wat ik noem de kunst van het falen. Uh, ik vond het echt geweldig om hier dat verhaal te mogen doen, omdat we hier te maken hebben met een uh, dual career opleiding op de Universiteit van Tilburg, waarbij echt de energie en tijd werd gestoken om studenten de kans te geven om en zowel te studeren en een topsportomgeving uh, en hun sport te bedrijven. En ik denk dat het fantastisch is dat de Universiteit van Tilburg hier mee bezig is. En uh, het is ontzettend belangrijk. En dat was de kern van mijn verhaal is dat je uh, leert dat je je mag richten op uitdagingen, mag richten op mooie hoge doelen stellen, maar dat je ook niet moet vergeten te leren en dat falen en daarbij op je bek gaan ook regelmatig bij horen. En dat maakt jou alleen maar beter als persoon. Dus uh, daar ging mijn verhaal over. En ik vond het fantastisch dat ik dat hier vandaag de Universiteit van Tilburg mag doen.